Hi, I'm Billy. You don't know me, but I have known you for years. I was observing your business travel, bank transactions, cab rides, all of it. But don't worry about me. I was looking the other way, shining a light on invisible cyber threats, guarding you from cyber criminals, threatening the continuity of your organization. Let me take care of the invisible so you can focus On the visible. Goedendag, mijn naam is Max Schroot en ik ben Security Specialist op het Security Operations Center van Fox IT. En daarmee maak ik dus onderdeel uit van het Surfsock. En in deze video gaan we een kijkje achter de schermen geven uh, over hoe de Surfsock SIEM dienstverlening eruit ziet. En waarom doen we uh, nou zoveel moeite om dat Surfsock op te zetten? Dat is vooral omdat de dreiging. Uh, heel reëel en heel aanwezig is. Uh, we hebben hier wat nieuwsberichten van de afgelopen tijd, maar eigenlijk zijn deze nu alweer verouderd. Het uh, onderwijs ligt continu onder vuur. En niet alleen door actoren die uit zijn op financieel gewin, bijvoorbeeld door een ransomware aanval op te zetten, maar ook door spionage. En allebei uh, deze type aanvallen willen we gaan afslaan met het surfsock. Hoe willen we dat nou eigenlijk gaan doen? Wat we willen is dat zoveel mogelijk instellingen, um, zoveel mogelijk informatie aan ons gaan geven, aan het uh, uh, Surfsock. En dan gaan wij kijken wat voor dreigingen zijn er eigenlijk onzichtbaar en dan gaan wij kijken hoe we ze zichtbaar kunnen maken. Wij gaan op zoek naar die aanvallers in de data die aan ons wordt gegeven. Nou, dat doen we 24-7 met het Security Operations Center. Daar zullen de analisten zitten, die zullen uh, non-stop kijken wat voor incidenten er binnenkomen. En wat uh, hier de dreiging van is. En achter de schermen zijn we natuurlijk ook bezig om continu te kijken um, hoe kunnen we die aanvallers nou eigenlijk uh, detecteren. Wij houden ons 24-7 met security bezig, juist zodat de instellingen zich kunnen focussen uh, op hun core business. Dus wij houden ons bezig met red teaming en penetration testing. Om te kijken wat zijn de aanvallen van het moment. Hoe kun je ergens op het moment binnenkomen. Met incident response, waar zijn de actoren mee bezig? Waar uh, richten zij zich op? En dit combineren we ook met dingen zoals threat intelligence, waarbij gesloten bronnen en open bronnen worden geraadpleegd om te kijken wat het dreigingslandschap is. En op het moment dat er echt iets aan de hand is, kunnen we snel schakelen met Surfset om incidenten op de juiste manier af te slaan. Hoe willen we dat gaan doen? We willen samen met de instellingen continu alert zijn. We moeten ons voorbereiden op de aanvallen die ja, onvermijdelijk op ons af zullen komen. En op het moment dat er iets aan de hand is, moeten we dit uh, identificeren, juist analyseren en erop gaan reageren. En als we reageren, uh, moeten we ook kijken, hebben we juist gereageerd? Dus we moeten monitoring toepassen om te kijken, hebben we deze aanval goed afgeslagen? En op het moment dat een incident voorbij is, zullen we van die lessen moeten leren om ons voor te bereiden op ja, de onvermijdelijke volgende aanval. Wij eh, op het Security Operations Center zijn eigenlijk continu bezig met deze tabel. Bewust of onbewust. Want waar een Security Operations Center eh, uiteindelijk om draait, zijn natuurlijk de true positives. Het detecteren als er iets aan de hand is. Maar waar je als SOC ook mee te maken hebt, onvermijdelijk, zijn false positives. Nou, bij ons ligt de verhouding, als we kijken naar bijvoorbeeld het afgelopen jaar, ongeveer 30-70. 30%, 30 van de incidenten die wij analyseren zijn true positives... Maar 70% van de incidenten die we bekijken, daar gaan we nooit contact uh, over opnemen met onze klanten. Dat zijn false positives. En false positives, um, die zijn niet alleen uh, ja, uh, storend, je bent uiteindelijk aan iets aan het kijken waar niks aan de hand is. Maar waar je vooruit moet kijken als uh, SOC, is the boy who cried wolf. Dat je zo vaak alarm slaat, dat je zo vaak denkt dat er iets aan de hand is en elke keer blijkt het maar niet zo te zijn. Dat als die uh, wolf er uiteindelijk is... ...je er niet meer scherp voor bent. En dat is natuurlijk de ultieme nachtmerrie, de false negative. Je had iets moeten zien, maar dat heb je niet gedaan. En ook dat gebeurt en ook daarvoor zul je moeten waken... ...want uh, ja, waar een false positive uh, op, zijn, op zijn best uh, storend is... ...is een false negative de ultieme nachtmerrie van elke analist. Hoe ga je dan dat probleem adresseren... Als SOC ben je uiteindelijk op zoek naar die naald in die hooiberg. Wij zullen van de instellingen enorme hoeveelheden data gaan ontvangen. En in die data moeten wij uiteindelijk de incidenten gaan vinden. We moeten kijken wat is er niet zichtbaar. We moeten het onzichtbare zichtbaar maken. Nou, dat betekent dus dat we tussen die data en uiteindelijk de true positives ontzettend veel stappen moeten maken. Van de data maken we alerts, dingen die er aan de hand zijn, dingen waar misschien naar gekeken moeten worden. Maar ook die alerts zullen af en toe false positief zijn. Nou, om te zorgen dat je niet elke keer naar dezelfde false positive aan het kijken bent, filter je. Komt een alert door de filtering heen, dan gaat er een analist naar kijken. Maar voordat dat gebeurt, worden alerts ook nog bij elkaar gebracht. Ze worden geclusterd. Als er bijvoorbeeld tien alarmbellen op hetzelfde systeem afgaan, dan wil je dat als analist weten. Je wil het totaalplaatje hebben voordat je begint. En dan als analist doe je de menselijke stap... Kijk je naar de data, kijk je wat is hier nou aan de hand en wat moeten we hiermee gaan doen? Wat is de juiste vervolgactie? Nou, dat is allemaal mooie theorie, maar dit willen we natuurlijk gaan laten zien. En in deze demonstratie gaan we kijken naar twee incidenten. En daarin hebben we eigenlijk drie hoofdrolspelers, die ik even zal introduceren. De eerste is Jan Jansen. Nou, Jan is gewoon een eindgebruiker, uh, die heeft eigenlijk geen idee wat een sok überhaupt is, uh, maar... Zijn systeem wordt wel door het Surfsok beveiligd. Hij gebruikt gewoon een computer en dat wordt voor hem beveiligd. Hij heeft eigenlijk geen idee dat dat gebeurt. De tweede hoofdrolspeler is Donald Wesperboer. En Donald Wesperboer is first responder. Dat betekent, als het SOC oordeelt dat er iets aan de hand is, dan zal hij worden gebeld. Dan zal hij de eerste stappen moeten nemen. Dan moet hij alles laten vallen waar hij mee bezig is en de juiste incident response stappen gaan nemen. En als laatste het Surfsoc, daar zitten de analisten die dus de incidenten nakijken en dus het oordeel moeten maken. Gaan wij die first responder bellen ja of nee? Dan zijn we nu in het perspectief van Donald Westpulboer, die first responder. Nou, het is maandag, hij logt uh, in op het uh, cyber threat management platform van FoxIT, waar hij kan zien... Uh, waar het sok op de achtergrond eigenlijk mee bezig is. Hoeveel alerts zijn er binnengekomen? Hoeveel incidenten zijn er bekeken? Hoeveel zijn er ook daadwerkelijk aangemeld? Nou, gaat even kijken, staat er iets voor mij open? Is er nog iets wat ik moet doen? Dus hij kijkt bij het to-do uh, tabblad. Uh, nou, er staat niks open. Um, er is niks aan de hand, dus dat is fijn. Maar ja, misschien uh, moet Donald nog even wachten op zijn volgende meeting. Dus hij kijkt ook bij het tabbladje all. Daar kan hij niet alleen de incidenten zien die bij hem zijn aangemeld... maar ook de incidenten um, waar het SOC uiteindelijk geen contact voor heeft opgenomen. Daar ziet hij uh, wel iets interessants. Blijkbaar heeft het SOC een aantal dagen geleden een uh, false positive onderzocht. Um, Possible backdoor suspicious scheduled task created. Nou, hier is dus de beslissing gemaakt om geen contact op te nemen... Maar het is misschien wel leuk om even te kijken wat voor analyse is hier nou eigenlijk aan vooraf gegaan. Wat heeft het SOC uh, op de achtergrond gedaan eigenlijk zonder dat iemand het door had. Nou, dan moeten we dus gaan, ons dus gaan verplaatsen in het perspectief van de soc analisten nou, Daarvoor uh, heb ik eigenlijk het tweede portaal uh, tevoorschijn gehaald. Dit is de Managed Detection Engine. Um, alle instellingen die zich aansluiten bij het uh, Surfsock en de SIEM dienstverlening kunnen van dit portaal gebruik maken. En wij als analisten maken ook van dit portaal gebruik om onderzoek te kunnen doen naar incidenten die zich voordoen in een omgeving. Nou, daarvoor gebruiken we natuurlijk allerlei dashboards om zo snel mogelijk ja, die speld in die uh, hooiberg te kunnen vinden. En dit is daar eentje van. Dit is vaak eentje uh, waar we mee beginnen. Namelijk, wat voor systeem is dit nou eigenlijk? Uh, er is blijkbaar iets aan de hand waar wij naar moeten kijken. Maar met wat voor systeem hebben we te maken? Nou, zo te zien is dit systeem om 4 uur vanmiddag opgestart. Het is uh, op een moment online en wordt gebruikt door Jan Jansen. We kunnen ook zien wat er zoal nu op dit systeem plaatsvindt. Maar er is al iets gebeurd. Uh, er is een scheduled task aangemaakt. Dat is waarom er uh, analyse wordt gedaan, want er is een verdachte scheduled task aangemaakt. Ja, Zo'n scheduled task die zorgt ervoor dat op het moment uh, dat jij bijvoorbeeld je computer opstart uh, ...dat er automatisch iets wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het checken van je mail. Dat kan heel handig zijn, zo kun je bepaalde dingen inplannen... ...maar het is ook zeer populair onder aanvallers om op die manier een backdoor te plaatsen... ...in een systeem wat je gehackt hebt. Want stel, uh, je wil Jan Jansen hacken... Um, ...wil je zorgen dat je ook bij zijn computer kan op het moment dat hij even uit is geweest... En daar kan je zo'n Scheduled Task voor gebruiken. En dat is waar wij naar zullen moeten gaan kijken. Is dat gebeurd? Is misschien de computer van Jan Janssen gehackt? Nou, een goede plek om te starten voor zo'n soort incident is kijken naar nou, wat, wat voor software draait nou eigenlijk op dit systeem. Waar hebben we uh, zoal mee te maken? En hier zien we ook die Scheduled Task die dus recent is aangemaakt. Nou, blijkbaar heet die Weatherman. Dat vind ik zelf een nogal vage titel, daar kan ik nog niet zo heel veel mee. Ik heb eigenlijk geen idee wat hier nou precies is aangemaakt, waarom is het verdacht. Dus ik wil meer weten over deze taak. Nou, wat je merkt is dat analisten vaak ook willen kijken naar de ruwe data. We hebben al deze handvaten om die speld in die hooiberg te kunnen vinden. Maar soms wil je ook in het volle detailniveau kunnen kijken. Zoals hier dan willen we eigenlijk alles over deze Scheduled Task kunnen zien. Hier kunnen we alle informatie. Uh, wanneer is die aangemaakt? Uh, wanneer gaat die af? En nog het belangrijkste, wat doet die nou eigenlijk? En in dit geval, um, en dit is een incident trouwens dat een tijdje geleden zich echt heeft voorgedaan op het sok. Het is natuurlijk enigszins aangepast uh, om de identiteit uh, van de persoon in kwestie te bewaren. Uh, maar dit is een incident wat zich echt voordeed. En waar we dus een Scheduled Task zagen die... Ja, eigenlijk elke keer als de computer opstartte, PowerShell opende, verborgen... dus de gebruiker kon niet zien dat het gebeurde... en op de achtergrond uh, downloadde PowerShell een script van het internet... Uh, en voerde dat uh, op de achtergrond stiekem uit. Nou, dit is dan wel het moment in het sok dat de nekharen overeind gaan staan... en dat je uh, je buurman of buurvrouw even aantikt van... hé, hey, volgens mij heb ik hier echt iets heel serieus uh, wat er aan de hand is. Want als we het even bekijken, dus elke keer dat Jan Janssen zijn computer opstart, op de achtergrond wordt er dan van het internet iets gedownload en stiekem uitgevoerd. Dat klinkt wel als een achterdeurtje in een systeem. Dus misschien is Jan Janssen in het verleden gehackt zonder dat hij het weet en is dit de manier van de aanvaller uh, om toegang te houden tot het systeem. Dus dit is het wel ook het moment dat we in het SOC bespreken... Hey, we zullen zo snel mogelijk moeten kijken of we misschien een legitieme reden hiervoor kunnen vinden. Maar als we dat niet kunnen vinden, zullen we over een paar minuten moeten gaan bellen. Dus ja, we gaan eigenlijk verder zoeken. Want wat we nu nog niet weten, is waar komt deze taak vandaan? Ja, daarvoor gaan we dus Fred hunten op een systeem. We gaan kijken, wat is er nog meer gebeurd op dit systeem? Hebben we misschien iets gemist? Nou, dit is één zo'n dashboard dat we daarvoor gebruiken. En dan zien we ook eigenlijk al vrij snel... Um, die Scheduled Task is aangemaakt vanuit de Downloads map door middel van psexec. Dat is best wel raar. En raar is meestal niet heel goed uh, als je als security-analyst naar iets aan het kijken bent. Maar toch, toch zijn we wel nieuwsgierig. Oké, okay, er wordt iets gedownload van het internet en uitgevoerd, maar wat is dat dan? En we zien hier, het wordt gedownload van netwerkniet.nl slash wallpaperscript. En omdat het een .nl is, konden we um, de gegevens opvragen van degene die de site geregistreerd heeft. En dat was het moment dat, uh, um, dat we toch uh, wel even achter onze oren moesten krabben. Want wie had die site nou eigenlijk gekocht? Jan Jansen zelf. Dus dat is best wel gek, want als Jan Jansen gehackt was, dan zou er niet een achterdeur in zitten die gebruik maakte van de site van Jan zelf. Dus hij heeft dit zelf gedaan. Maar dan, dan denk je nog steeds van, oké, okay, je hebt dit zelf geplaatst, het lijkt een beetje op een achterdeur, waarom heb je dit gedaan? Dus dit was het moment dat we nog meer informatie eigenlijk nodig hadden en besloten, laten we eens zelf naar dat script gaan kijken. Dus laten we zelf eens naar dat netwerkniet.nl gaan en kijken wat er nou zoal gebeurt. En dat was al het moment dat, uh, dat de sfeer nogal omsloeg, want wat we hier zagen is, uh, ik zal jullie de, de meeste details van het script besparen, maar waar het uh, op neerkwam, was elke keer als Jan Janssen zijn computer opstartte, werd er verbinding gemaakt met kan ik een korte broek aan .nl en werd er gekeken, is het antwoord ja of nee? En aan de hand daarvan werd de achtergrond van de computer van Jan aangepast. En zo, elke keer als hij uh, aan zijn werkdag begon, uh, kon hij zien of hij een korte broek aan kon of niet. Best wel uh, een... een Grappig voorbeeld, dat uh, Jan Jans heeft natuurlijk geen idee dat hij ons ooit zo de stuip op het lijf heeft gejaagd. Uh, op het sok ziet dit er doodeng uit. Uh, Wij zikken ons kapot, denken dat hij uh, wellicht gehackt is en uiteindelijk uh, blijkt het zijn eigen activiteit te zijn. Uh, en dit, dit is een typisch voorbeeld van dat, uh, dat jagen op true positives uh, soms ook kan leiden. Dat je ziet dat uh, de activiteit van legitieme gebruikers soms heel erg lijkt op de activiteit van een kwaadwillende hacker. Dit was dus het eerste incident, een false positive. Het SOC zal dan altijd een uitgebreide conclusie schrijven. Die is dan nog inzichtelijk. Hier wordt natuurlijk uiteindelijk niet voor gebeld. Je gaat niet een klant bellen voor een false positive. Waar een klant wel voor belt, is het tweede incident waar we naar gaan kijken. En nu ben ik dus weer teruggestapt naar de analyseomgeving. Uh, want ik wil even laten zien hoe we um, ertoe kwamen om dit tweede incident wel aan te melden. Want hier gaat het om wat wij klassificeren als een succesvolle hackaanval. Dat is eigenlijk de zwaarste klassificatie die we uh, hanteren hier op het SOC. En wat was hier nou aan de hand? Ook dit incident uh, is natuurlijk weer gebaseerd op een incident dat we kort geleden in het SOC hebben gehad. Een computer was geraakt met Cobalt Strike. En Cobalt Strike is de hacktool van het moment. Uh, het is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld om verdediging te testen. Dus je kunt kijken of iets uh, kwetsbaar is. Je kunt zelf aanvallen simuleren, bijvoorbeeld als red team. Maar Cobalt Strike is zo goed dat het ook wordt gebruikt door kwaadwillenden om echte uh, kwaadaardige hacks uit te voeren. Dus het detecteren van Cobalt Strike is uh, van cruciaal belang voor een Security Operations Center. Maar ja, zoals ik al zei, het is ook hartstikke goed. Daarom is het juist zo populair. Dus het, de maker van Koboldszweig probeert ook juist zo goed mogelijk detectie te ontwijken. En een van de manieren waarop Koboldszweig dat doet... is uh, door elke keer als het een computer hackt een andere naam te gebruiken. Uh, het genereert een willekeurige naam van acht uh, cijfers en letters. En dat is juist zodat uh, het detectie ontwijkt. Want als het elke keer dezelfde naam zou gebruiken dan zou het aan de hand daarvan gedetecteerd kunnen worden. Dus het moet wel willekeurige namen kiezen. Maar het mooie is dat uh, willekeur ook te meten valt. Uh, wat wij binnen de SIM-dienstverlening doen... Uh, is dat wij machine learning gebruiken... om te kijken wat voor programma's uh, zijn er zowel op deze omgeving. Want de meeste programma's die hebben natuurlijk juist geen willekeurige naam. Uh, Spotify, Microsoft Teams... Uh, Word. Dat zijn geen willekeurige namen natuurlijk. En door middel van ja, een hele hoop wiskunde uh, en statistiek kun je kijken wat voor namen wijken nou eigenlijk af van de baseline. En dat is ook wat je hier ziet. Je ziet hier allerlei uh, processen die uh, ja, wel um, normaal lijken te zijn. Maar ook, uh, dat zie je ook gelijk, één uitschieter. 2 c 572 eexe Nou. Dat komt mij in ieder geval niet bekend voor. Het oogt vrij willekeurig. Dus het zou hier wel eens om kobelswijk kunnen gaan. Ja, op het moment dat, dat zoiets bij ons binnenkomt, uh, willekeurige bestandslaan, mogelijk kobelswijk. Uh, zoals bij alle incidenten worden dan de lampen bij ons op het sok rood. Uh, en dan zul je zien dat de analisten echt ja, bijna over elkaar heen duiken om aan zo'n incident te kunnen beginnen. Bij ons geldt de regel, degene die het als eerste op zijn of haar naam zet, die mag de eerste analyse uitvoeren. En ja, met dit soort incidenten, dan, dan is dat zeker wel echt een race. Want um, dit zijn uiteindelijk de incidenten waar iedereen voor op een sok komt werken. Dit zijn de echte zware gevallen, dit zijn de hacks die je echt wilt uh, detecteren. En op het moment dat je aan zo'n analyse begint... Nou, je kijkt eerst zelf, komt me dit bekend voor? Het zit blijkbaar in de Windows-map. Best een gekke plek voor, voor zo'n rare naam. En dan pak je natuurlijk ook onze interne kennisbank erbij. Je kijkt, wat voor informatie weten we nou eigenlijk uh, over dit soort uh, uh, mogelijke malware? En dan zien we ook, nou, de Windows-map, dat klopt wel met Cobalt Strike. Uh, zoveel willekeurige karakters, dat klopt ook met Cobalt Strike. Dit zou wel eens een true positive kunnen zijn. En dat is uh, um, verontrustend. Toch wil je nog wat extra checks doen, kan ik misschien toch uh, een reden voor, uh, kunnen vinden uh, dat dit legitiem is. Want dat is natuurlijk waar je als SOC uiteindelijk uh, voor staat, om dat kaf van het koren te scheiden. Nou, dat begint bijvoorbeeld met een simpele Google search. Uh, kun je iets vinden over 2C572E in de Windows map? Nou, ik kan, ik kan je vertellen dan ga je niks vinden. En dat is eng, want ja, de Windows map is de belangrijkste map op je computer. Alles daarover is op het internet te vinden, dus dit hoort hier niet. Misschien vragen we het nog even na, bij bijvoorbeeld uh, ons Incident Response Team of Threat Intelligence. Weten jullie misschien hoe dit bestand hier kan komen, maar die zullen ook zeggen, dit is toch wel echt Koboldswijk. En dat is het moment dat wij als SOC dus contact opnemen met de first responder van zo'n instelling. In dit geval dus uh, die Donald Westboer, uh, die, ja, die weet ik moet mijn meeting verlaten. Ik uh, moet zo snel mogelijk naar dit systeem toe gaan en dit gaan isoleren. In dat telefoongesprek vertellen we namelijk al om welk systeem gaat het. Wat denken we dat er aan de hand is? Wat voor stappen adviseren we? Um, we geven ook vaak aan wat voor informatie wij nog kunnen gebruiken die wij graag zouden willen... Uh, om zelf verder onderzoek te doen. Want wij willen natuurlijk ook weten wat hier gebeurd is. Waar ik nu naartoe ben gesprongen is uh, het platform uh, wat jullie eerder ook zagen. Waar de incidenten um, dus met beide partijen worden gecommuniceerd. Dus nou, zoals jullie zien, uh, het SOC heeft een uitgebreid rapport geschreven. Met um, daar ja, wat is geobserveerd en welke conclusie trekken wij eruit. En ook een uitgebreid advies over uh, welke handelingen uh, verstandig zijn om te doen. Waar we nu naar kijken is het incident um, eigenlijk al volledig afgelopen. Dan gaan we even kijken wat is er nou eigenlijk gebeurd. Wat hebben uh, die first responder en het SOC nou eigenlijk gedaan? Nou, daarvoor pak ik even het gesprek erbij. Dat heeft plaatsgevonden tussen beide partijen. Um, want al heel snel, nadat wij dit incident hadden aangemeld, uh, kregen we dit bericht terug. Dat het helaas een true positive bleek te zijn. En dat het hier ging om een phishing mail uh, waar de oorspronkelijke infectie vandaan kwam. Het systeem is geïsoleerd. Uh, en wat deze first responder heel goed heeft gedaan toen de tijd, is diegene heeft um, het, de malware met ons gedeeld. Dus die heeft het, uh, de, in dit geval was het een neppe factuur die dus eigenlijk um, vermomming was voor malware, die heeft hij met ons gedeeld. En dat is voor ons heel nuttig, want dan kunnen wij dat analyseren... en kijken of we nog verdere uh, indicaties kunnen vinden um, wat deze aanvallen aan het doen is. Wat uh, zijn sporen die we misschien nog verder kunnen vinden? Wij noemen dit ook wel IOC's, indicators of compromise... verdere dingen die wij kunnen gebruiken uh, om de aanvaller te detecteren. We stellen ook nog enkele andere vragen... Um, en we zien ook dat dit het enige systeem is dat lijkt getroffen te zijn. Um, dus het lijkt hier te gaan om patient zero. Um, wat we zien is uh, dat dit ook de terugkoppeling is van het SOC. Uh, er wordt nog extra informatie gegeven van hey, we denken dat de aanvaller zich hier schuilhoudt. Dit is het IP van de aanvaller. Als jullie dat IP blokkeren dan stop je daarmee alle communicatie tussen uh, eventuele getroffen computers... En de hacker. Wat we ook uh, hier konden doen, omdat we de, al deze informatie hadden gekregen, uh, is dat we al deze IOC's ook gecheckt hebben voor alle aangesloten klanten. Dus omdat één partij uh, werd getroffen en daarin heel veel informatie uh, met ons kon delen, konden wij die informatie gebruiken om gelijk te checken, zijn er nog andere partijen getroffen? En op die manier uh, kon er ja, nog veel meer kwaads worden voorkomen. Uiteindelijk werd ook afgesproken, hey, het lijkt hier te zijn gegaan om patient zero. Het lijkt maar dat hier één computer is getroffen, maar voor de zekerheid gaan we vannacht nog even jullie hele omgeving threadhunten om te kijken of er iets is gemist. Uiteindelijk uh, bleek dat het echt patient zero was en konden we dit incident met een gerust hart sluiten. Dus eigenlijk deze cyclus die ik eerder uh, aan het begin liet zien, die hebben we eigenlijk helemaal doorlopen. Want we zijn natuurlijk uh, allerlei voorbereidingen aan het incident vooraf gegaan. Zo uh, was de infrastructuur bij deze klant zo ingericht dat de aanvallers niet snel van deze patient zero door konden springen naar andere computers. En de schade dus heel erg beperkt bleef. Toch werd er een computer dus getroffen. Die werd geïdentificeerd door het security operations center... En die detectie werd ook geanalyseerd en er werd contact opgenomen... zodat die first responder weer uh, de computer in kwestie kon isoleren... van het netwerk kon halen, kon kijken wat er aan de hand was... Uh, om die aanval af te slaan. Ja, er komt, gaat dan natuurlijk een hoop communicatie over en weer om te kijken... met wat voor dreiging hebben we hier nou precies te maken. Maar op een gegeven moment uh, komen we ook samen hier weer terecht. We gaan kijken, hebben we uh, alles gevonden kunnen we vanaf hier gaan herstellen. Nou, dan op dat moment besluit je bijvoorbeeld samen om threat hunting te gaan doen om te kijken of je wellicht iets gemist hebt. Als je dan op een gegeven moment uh, overtuigd bent dat je het incident juist hebt afgehandeld, ga je ook kijken wat voor lessen trek je hier nou uit. Nou, in zo'n geval um, heb je bij dit incident um, al deze sporen kunnen gebruiken om een grotere aanval uh, in kaart te brengen en bij andere aangesloten klanten te kijken of zij ook getroffen waren. Wat hebben we nou eigenlijk gezien in deze demonstratie? Ja, het Surfsock, um, of je het nou van bewust bent of niet, analyseert 24-7 365 dagen per jaar. En daarin vangen zij uh, ten eerste ook die false positives op. Uh, juist om te zorgen dat first responders zich kunnen focussen op hun core business. Juist zodat op het moment dat er wel een true positive is, zij met een gerust hart alles kunnen laten vallen, weten hier is iets aan de hand, hier moet op gereageerd worden, hier moet iets aangedaan worden. En wat we ook echt een nadruk op leggen in de platformen, is dat alles wat we doen traceable is. Dat is niet alleen zodat onze klanten kunnen zien uh, wat we uh, behind the screens aan het doen zijn, maar ook zodat we zelf... Kunnen kijken wat hebben we goed gedaan, nog veel belangrijker wat kunnen we beter doen, hoe kunnen we de volgende keer een incident nog beter afhandelen. En natuurlijk bij een true positive wordt alarm geslagen en begint ook een samenwerking uh, waarbij alle deelnemende partijen kunnen profiteren. Nou, wilt u nou meer weten? Kijk dan op de wikipagina uh, van het Surfsoc voor meer informatie over onze SIEM dienstverlening. Uh, of maak een afspraak voor meer informatie. Bedankt voor uw aandacht.